Zo, nu hebben we echt last van water en modder. De autozak is nog niet helemaal op. Deze kan opgehangen.